Ik nog even de stoel Ik heb de studen. Jasper oh dat staat hij al. Jasper die kijkt gefixeerd, handjes achter het stokje, heel goed. zie die focus bij je jongen. Gelukkig, het ja. kan dus wel. Het schermt dat iemand als eerste nog mager is. Hij heeft de stop niet Dat is lekker Iedereen die hier komt, vindt wel. Hij is er wel. wel. Hij is er wel. Hij is er wel. Hij is wel. Hij is er wel. Hij is er wel. Hij is is is is is wel. Onze technische dienst heeft het weer verlopen. We hebben weer geluid. En Rock! Dat betekent dat je nog een keer mag. Ja, dat is goed. En focus nog wel op het gaatje. Ja, ja. Wat is trotse jongen blijven zitten vorig ja, jaar ook ja ja ja zeg maar dat je goed bent ze probeert tot bijna met één hand dat is pas voor de volgende rondes ze veel geluk Ja, ah, dat komt ik zeker. Maar ja, dit is een worden. Het wel weer nieuw edit voor hem. Maar maakt nog niks uit. Hoe dan? van Dalen. Aardige Aardige Hoe dan? Hoe dan? Hoe dan? Hoe is Ook water is wel een. De komt naar ja, Rudi, kom een. Benilde. Benilde, Benilde, Ja! Daarom zijn we Benilde, Benilde, een Benilde, Benilde, Benilde.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 How is it? That's it. It's... Sophie, hoe het papai? Lekkend makkelijk, he! Oh Als je zo kijkt. Ik vraag me even belachelijk af. Ik had eerlijk de boer met bril zeggen, maar ik weet niet of ik daar veel beter van wordt. Oh Dat die toch weer een beetje water heeft. ongewenst van de priest van Heren Je verliest het dus niet hè? Je verliest wel, nee, nee nu nee, helemaal Gelukkig is er achter in de tuin hebben gedaan En eerst gaan we op de vries Joris kiers, Dan uh, kan Henk nog even oefenen op een extra vullen van een tonnetje uh, Joris, dan een beetje pech